We hebben een klein multidisciplinair team die zich met name focust op uh, de onderwijsvernieuwing of innovatie, mag je het ook noemen. En dan uh, een belangrijke factor met ICT. Wij focussen ons op uh, open online leermiddelen om dat uh, verder uh, in het onderwijs te krijgen. We hebben een ander thema, het gaat over digitaal inleveren, Dus al het studentwerk uh, wat studenten uh, tijdens hun studie uh, produceren wat ingeleverd uh, moet worden en beoordeeld moet worden. Het derde thema is uh, dadig onderwijsverbetering en vernieuwing... om meer op uh, kwantitatieve data uh, te gaan vertrouwen... om je onderwijs te gaan verbeteren. Vanuit het projecten uh, voerden we heel veel uh, pilots en experimenten uit. Uh, een docent die, uh, wilde in de klas uh, gebruik maken van virtual reality-brillen... en ik kwam er uh, recentelijk tegen en toen zei ze van... ik ben nog nooit zo goed geholpen. Uh, om een experiment te starten in mijn onderwijs. Nou, daar ben ik wel heel blij van, want daar zijn we namelijk voor en daar staan we voor.